Aan de oever van het IJsselmeer, daar heeft mijn wieg gestaan. Daar ga ik heen, daar keer ik weer, daar ga ik nooit vandaan. Aan de Zee, aan de Zee, daar is het leven goed. Aan de Zee, aan de Zee, krijg ik steeds nieuwe moed. Waar de speeltoren klingelt zijn oude lied. Waar het ijsselmicht op langs het gal geriet. Daar leef ik als kind van mijn stad. Een troeter van Monnikendam. Een troeter van Monnikendam. Ik heb er lief en leed gezien. In stadje aan de gauw. Maar wat er ook gebeurt. Mag, ik blijf het altijd trouw Aan de Gauwzee, aan de Gauwzee Daar is het leven goed Aan de Gauwzee, aan de Gauwzee Krijg ik steeds nieuwe moed Waar de speeltoren klingelt zijn oude lied Waar het IJsselmeer golf langs het Galgeriet Daar leef ik als kind van mijn stap aan, trotter van Monekendam. Aan, trotter van Monekendam. Aan, trotter van Monekendam.